Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 4 van het HAVO-wiskunde B-examen van het eerste tijdvak van 2019. Opgave 4 gaat over ingeklemd. De functie f is gegeven door fx is min 3 plus 3 wortel x. Het punt A, 4,3 ligt op de grafiek van f. Verder is de lijn L met vergelijking i is 3 vierde x gegeven. Lijn L raakt de grafiek van F in A en de opdracht is bewijs dit. We moeten dus bewijzen dat F en L elkaar raken in A. Dit is een vrij lastige opgave. Hij komt dus uit het examen van 2019 en toen is hij zeer slecht gemaakt. Er waren maar weinig mensen die hem goed hadden. Dat komt omdat het gewoon een ingewikkelde vraag is. Het gaat hier over raken en er zijn maar heel weinig mensen die weten wat raken precies inhoudt. En in deze video ga ik je dat allemaal vertellen. Laten we eerst even nadenken over onze aanpak bij deze opgave. Het gaat dus over raken en raken heeft te maken met de richtingscoëfficiënt en de afgeleide. Als deze twee dingen elkaar raken dan geldt het volgende. Als je in de afgeleide van f 4 invult. Dan is de uitkomst hetzelfde als de richtingscoëfficiënt van L. De afgeleide is namelijk voor het berekenen van de helling. Helling is hetzelfde als richtingscoëfficiënt. Dus als je in de afgeleide de x-coördinaat van het punt invult, dan moet de richtingscoëfficiënt eruit komen. Dat geldt dus bij raken. Wat we zo meteen gaan doen is dus f differentiëren, want dan krijg je de afgeleide. En in de afgeleide gaan we 4 invullen. Dan gaan we dus zien. Dat de richtingscoëfficiënt van L eruit komt. Dus daar komt straks 3 vierde uit. En dan denk je misschien dat je al klaar bent, maar daar zit het grote probleem. Want dan heb je dat raken nog niet goed aangetoond. Want wat je ook moet aantonen, is dat A op L ligt. Dus je moet niet alleen maar dit stukje doen, dus zeggen ik vul 4 in de afgeleide, dan komt de richtingscoëfficiënt eruit. Maar je moet dus ook controleren of A op L ligt. Want als A niet op L ligt, ja, dan raken die twee grafieken elkaar ook niet. Dus dit wordt het plan en nu gaan we het plan uitvoeren. Nou, we beginnen dus met de afgeleide van f. Nou, dit is f en als je f wil differentiëren, dan is het handig om van die wortel eerst even tot de macht een half te maken. De wortel van x is hetzelfde als x tot de macht een half en dan kun je hem nu differentiëren. Als je dat doet, dan valt de min 3 weg, want de afgeleide van min 3 is 0. Hier krijg je 3 keer een half, dat is anderhalf. Van de macht gaat er 1 af. Een half min 1 is min een half, dus dan heb je dit. En nou is het handig om dit nog een beetje om te schrijven. Het is niet verplicht. Je krijgt ook alle punten als je dat niet doet. Maar het is wel wat handiger voor de volgende stap. Dus wat we dan doen is dit. We gaan die min wegwerken. Dat doe je door dit onderin de breuk te zetten. En vervolgens maak je van die half in de macht maak je een wortel. Dus dan krijg je dit. En dit is dan uiteindelijk de eindversie van de afgeleide. Maar nogmaals, deze twee stappen zijn niet verplicht. Als je dit hebt, dan kun je ook op het goede antwoord uitkomen. Oké, okay, we gaan door. We hebben dus deze afgeleide. En dan gaan we die 4 invullen, want 4 is de x-coördinaat van het punt. Dat vul je in, dan krijg je dit. En als je dat uitrekent, kom je uit op 3 vierde. En we wisten al dat als ze elkaar gingen raken, dat dan de afgeleide hetzelfde moest zijn als de richtingscoëfficiënt. Nou, dat is het geval, want dit is 3, 4, de richtingscoëfficiënt ook, dus dat klopt helemaal. Schrijf dat ook nog even op. Dus geef nog even aan: nu is inderdaad de uitkomst bij 4 gelijk aan de richtingscoëfficiënt. En dan heb je dat eerste stukje dus netjes uitgewerkt. Nu gaan we naar het tweede stukje. En nu gaan we controleren of a op l ligt. Nou, a is 4,3. Dan vul je x is 4 in, in l. Dus in deze vergelijking. Dan krijg je 3/4 keer 4. Als je dat uitrekent, kom je uit op 3. En de 3, dat is de i-coördinaat van a. Dus conclusie: a ligt op l. Nou, dan hebben we dat tweede stuk ook uitgewerkt. En dan kunnen we naar de eindconclusie. En die is: l raakt f in a. Want dat moest je bewijzen, dat was de opdracht. Dat hebben we nu netjes uitgewerkt en dan hebben we alle vierde punten verdiend. Dus wat hebben we gezien? Je moet dus twee dingen doen. Het gaat dus over dit stukje, dus je hebt de afgeleide van f nodig. Daar vul je 4 in en dan komt daar 3 vierde uit, dat is de richtingscoëfficiënt. Daarna ga je kijken of a op l ligt. Vul 4 in, dan komt er 3 uit. Dus a ligt op l, in conclusie l raakt f. In A. En zo ziet de uitwerking van deze vraag er dus uit. Deze vraag ging over differentiëren en als je dat lastig vindt en je wil daar meer over weten, dan kun je het volgende doen. In dit examen zitten nog twee vragen die over hetzelfde onderwerp gaan. Dat zijn opgave 2 en 11. Die kun je dus maken. Maar Wat je ook kunt doen is de video's kijken op mijn YouTube-kanaal die gaan over differentiëren en over de afgeleide functie. Dan zoek je op YouTube naar Maltit Menno en dan ga je naar Hoofdstuk 6 en dan vind je alle video's over de afgeleide functie en dan bespreek ik deze theorie stapje voor stapje. En als je je helemaal goed wil voorbereiden op het eindexamen, doe dan mee aan mijn online examentraining. Je vindt de online training op mijn website, maltitmenno.nl. En met die training kun je je perfect voorbereiden op het eindexamen aan de hand van heel veel video's en opgaven. Met die opgave kun je goed oefenen, in de video's leg ik je alles uit en als je dan toch nog vragen hebt dan kun je me ook in de training direct een bericht sturen en dan ben ik altijd in de buurt om jou te helpen. Ik wens je heel veel succes met het examen en ik hoop dat je een goed cijfer haalt.